Hallo, welkom bij Paul's uh, Model Train Stuff. Um, vandaag een uh, What's Inside video van uh, de uh, Mehano uh, TGV set. Uh, ik heb hem hier uh, uitgestald staan. Uh, het zijn uh, twee uh, locomotieven waarvan uh, eentje is dus deze een uh, Um, een dummy is, er zit geen motor in, uh, maar wel uh, contacten op de wielen om ervoor te zorgen dat de verlichting van het front het doet. Uh, kijk, ja het is een beetje, het rood is te zien. Het uh, normale wit licht haast niet. Um, de... Um, echte locomotief is deze. En ik ben met name benieuwd of het makkelijk is om hier een uh, digitale decoder in te prikken. Ik zou me niet verbazen als hier gewoon een aansluiting in zit, Zoals met wel meer moderne trein. De manier dat deze samengesteld is, is wel uh, uh, wat ongebruikelijk. Uh, ik had het nog niet eerder gezien totdat ik een, deze Mehano had. Uh, bij deze uh, twee middenste uh, Wagons. Er zit een um, Jacobs draaistijl en je kunt ze aan elkaar klikken uh, op deze manier. De grote pin die erin zit, en dan heb je dus een, een, een mooi draaistijl precies middenin tussen de uh, wagons zitten. Aan het einde zitten normale draaistellen en een um, kortkoppeling. Even kijken of die ook in beeld kan krijgen aan deze kant. Um. Los van het draaistijl zorgt ervoor dat hij eh, dichter tegen de locomotief en de dummy locomotief aanzit. Nou, plaatsgebrek ga ik eens even uit elkaar. En deze schuifje. zo erop, een nou ja, kort gekoppeld. Uh, even kijken, dat is ook nog relatief. Uh, maar zo zitten ze dichter tegen elkaar dan wanneer rechtstreeks op de draai Hoewel. Naar mijn mening mag dit nog wel een stukje dichter bij elkaar gaan. Het is niet iets wat ik vandaag onder handen ga nemen. Dat is iets waar ik nog uit moet gaan vogelen hoe dat zou moeten. Um, Even wat van deze opzij zetten. Zo, zo. De locomotief. Um, nou het model is niet geheel um, anatomisch correct. Uh, de echte TCV ziet er uh, lichtelijk anders uit. Uh, er zijn heel veel mensen die er filmpjes over hebben gemaakt over wat er allemaal anders is. Ik vind het een mooie trein zoals die is. Ik heb hier ook de Thalys variant van, die er bijna hetzelfde uitziet. Uh, maar dan de zonde, de duplex uh, waar ons ertussenin. Um, wat eigenlijk een her herschildering is van deze. Ook dat is niet geheel correct. Uh, voor mij, het maakt mij niet uit. Ik vind het eh, ik vind ze mooi zoals ze zijn. Maar ik ben wel heel benieuwd wat hierin zit. Dus, deze zijn nog niet eerder open geweest. Tenminste, niet zo lang als ik ze heb. Dat is toch al een paar jaar. Ze hebben ook nog niet zo heel veel gereden. Er zijn nog niet veel reden geweest om ze open te maken. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe ze open zouden moeten. Dat voelt als metaal, aan die onderkant. Misschien had ik toch even een handleiding moeten lezen om te zien dat je deze open moest maken. Eens kijken. Ah. Kijk aan. Zo. Dit zijn de draden voor de verlichting. Het zijn ledlampen. Wit en, uh, en rood. En verder zit hier de motor die beide wielen, de beide draaistellen aandrijft. En ik zie hier geen aansluiting om hem digitaal te maken zowel. Uh, maar zien deze draden na de verlichting nog redelijk lang zijn. De motor toren ook. Ik pik de stroom op van beide draaistijnen is dit best uh, goed uh, te doen. De vraag is alleen hoe je de verlichting aansturing gaat doen op de andere locomotief, de dummy locomotief. En, uh, een van de manieren is natuurlijk om de draden van, uh, door alle wagons heen uh, te, te lussen. Um, hier in dit, met dit Jacob's draaistijl zou dat nog wel goed kunnen. Hier kun je de verbinding een stekkertje ook goed wegwerken maar tussen de locomotief en de, uh, de wagon zelf is dat toch wat lastiger zeker ook omdat die koppeling niet zo kort is als dat die zou moeten zijn uh, ik heb op dit moment geen decoder om even vlug in te bouwen maar ik was met name benieuwd hoeveel werk het zou zijn uh, hoe zeg ik? Ik vind het wel grappig om deze van binnen te zien, nog niet eerder gezien. Wel. Dit, uh, dit hele onderstel is dus van uh, metaal. Of eigenlijk deze hele onderkant, de onderstellen zelf, zijn weer van plastic. Ja, een simpele kap. Ik gaan hem weer in elkaar zetten. Dan kan hij weer terug de doos in voor een uh, later project om deze digitaal te gaan maken. Eens kijken hoe gaat deze in elkaar. Zo. zo. Ik verwacht dat de talies die ik hier heb liggen net zo eenvoudig uit elkaar te halen is. Alleen die doos is twee keer zo groot en ligt ook nog eens onderop. Dus er is niet echt uh, interesse in om die nu tevoorschijn te halen. En ik geloof dat deze, uh, de camera wil niet focussen. Deze en de Thalys hebben elkaar een keer een kusje gegeven. Nou, hier zie ik het niet zo op, maar ik geloof dat er op de Thalys een blauwe vlek zit. Ja, goed, dat hoort erbij. Deze dingen moet je mee rijden, vind ik. En dan kan zoiets ook gebeuren. Nou, dat was een peek inside die uh, Mehano uh, TGV. Um, ik hoop dat het... Uh, dat je het interessant vond. Like, deel, subscribe. En doe wat je wil ermee. Bedankt voor het kijken.